Het basisinkomen is nu extra hard nodig. Natuurlijk komt het niet in één keer, maar onze democratie zou er een heel stuk sterker van kunnen worden. En dat is precies wat er nu nodig is. Democratieën worden aangevallen en Nederland is niet sterk op dat punt. Men wantrouwt de overheid. En met een basisinkomen zou dat wel eens flink kunnen keren. Het is een beetje de appel in het ei. De democratie zelf... ...moet een basisinkomen wet maken. Wij moeten samen een basisinkomen wet maken... ...zodat die uitkeringen worden gedeeld. Dat is het grote voordeel van een basisinkomen... ...waardoor mensen kunnen zelf kunnen ontplooien... ...en daar helemaal geen ambtenaar voor nodig hebben... ...om uh, tot hun recht te komen. Daarvoor is gewoon een politieke actie nodig. En dat kan. Wij zijn gewoon die democratie. Wij kunnen dat zelf bepalen, de urgentie... Vandaag in de dag is heel groot, de democratie moet groeien en steviger worden.